Ik ben Evelien Hoekstra, onderwijsadviseur op de krediet van taallezen. In mijn workshop op het Baisjes onderwijscongres neem ik je mee effectief begrijpend lezen online. Wat zijn de nieuwste inzichten? Hoe kun je dit toepassen in jouw klas? Zelfs beter nog, toepassen op jouw school. Want we willen alle kinderen sterker begrijpend lezers maken. Begrijpend lezen is de basis van leren. Zie ik jou daar?